Vandaag spreken we met Tim Frenzel. Hij is intensivist bij het Radboud-UMC en geeft voorlichting aan groep 7 van basisschool Klein-Heijendaal. Hij vertelt waarom het dragen van een fietshelm zo belangrijk is. Kijk, we hebben een hele, heleboel fietsongelukken in Nederland en er worden alleen maar meer elk jaar. En met een fietshelm kan je ervoor zorgen dat als je een fietsongeluk hebt, dat je minder of geen hersenschade oploopt. De eerste stappen voor een goede behandeling van hersenschade bij het Radboud UMC zijn al gezet. Deze zijn vooral bedoeld voor de risicogroepen onder de fietsers. We, willen het liefst, uh, we hebben net in het Radboud een kindertraumacentrum geopend. We willen het liefst dat we eigenlijk geen kinderen met uh, hersenschade na fietsongelukken terugzien. En dat uh, het liefst eigenlijk heel Nederland een fietshand draagt. Um, en zeker die, die groepen die risico lopen. En die groepen die risico lopen, dat zijn mensen op e-bikes, dat zijn oudere mensen, en dat zijn kinderen. Maar als we het met z'n allen doen, dan is het voor iedereen ook een stuk makkelijker. Nederland is niet het eerste land waarbij een fietshelm wordt aanbevolen. Tim benadrukt dan ook dat het dragen van een fietshelm vrijwillig moet blijven... en hoopt op steun van de overheid. We hopen dat we meer en meer mensen meenemen met, met uitleg, met promotie... dat ze vrijwillig een fietshelm dragen. Um, en we denken dat dat beter gaat werken dan dat er een verplichting komt. Um, in andere landen heeft dat goed gewerkt. Uh, als je denkt aan Scandinavië, Denemarken, Duitsland, Zwitserland. Uh, daar zie je heel veel mensen met een fietshalm zonder dat er een verplichting is. Um, en bij ons is dat op dit moment nog lastig. We hopen dat de overheid ook uh, op, een, op een promotiecampagne in gaat zetten. En een hele mooie zou zijn als bijvoorbeeld Mark Rutte die naar zijn werk fietst. Um, op de fiets uh, een fietshalm zal dragen. En dan denk ik dat we daar ook met z'n allen verder in kunnen komen. Dit was alweer de tweede landelijke dag van de fietshelm. De voorlichting die het Radboud UMC onder andere geeft, is een goede eerste stap, maar het is nog niet genoeg. Ja, vandaag is de dag van de fietshelm. Afgelopen jaar was die voor de Eerst. Um, en ik kan me goed voorstellen dat we die volgend jaar ook nog een keer doen. Um, uh, en, en... Ik heb de hoop um, dat uh, de overheid uh, meehelpt met een uh, grotere promotiecampagne zodat het voor iedereen makkelijk uh, is om een fietshelm te hebben en ook te gebruiken.